Ja, maar is er natuurlijk blij dat we naar New York? Oh. Onze Javreporters zijn op weg naar New York. Eindelijk. Wat ze nog niet weten is dat hun reis helemaal anders zal lopen. Stress en al alle miserie. Ja. Het is hier ook een goed vliegtuig, hè? Of geen turbulentie of zo, dus uh... inderdaad. Ik ben tevreden. We nee. Kijk hoe gek. hier gaan er het joh. Ja. Oh. Hé hey, Bianca, daar zit een kikker in. Ja, ik zie het. Dat is precies een levende kikker. Hij springt echt rond. Kijk Bianca, ik zit terug in het vliegtuig. Niet ah. terug neerstorten. He. Is er zo geen, geen, geen, geen, geen gids of ofzo? We of, uh, ja, toch is... eens een keer moeten vragen waar het hier allemaal aan de hand is. En, en in welk land dat wij zijn. Ja. Hallo, kunt, kunt u ons misschien vertellen waar wij beland zijn? Ja. Uh, jullie zijn beland op het Jeugdfilmfestival. Wat? Ah. <tie> het Jeugdfilmfestival. En, en wat is het Jeugdfilmfestival? Het Jeugdfilmfestival is een uh, filmfestival uiteraard voor kinderen. Vanaf drie jaar tot twaalf plus. Dat loopt tijdens de hele krokusvakantie, zowel in Antwerpen als in Brugge. Ah, is dat tof. Kijk. En wat, wat is dan uh, al die uh, leuke installaties en... en... Dat is uh, ons medialab, Labo Jeff, en daar kunnen alle kinderen zich na de film, of zelfs zonder dat ze naar de film komen, zich helemaal uitleven op verschillende audiovisuele installaties. Audiovisueel, dat klinkt kijk cool. Zeg, ik, ik voel mij al een echte filmster met die micro in mijn handen. Het is echt ongelooflijk. Gaan we, gaan we hier niet gewoon een week blijven? Ah wel, ik was net hetzelfde aan het denken. Superplan. Kom, vandaag. kom aan ons amuseren. Ja.